De Miele Blizzard CX-1. Krachtig, innovatief en hygiënisch. Deze nieuwe Miele stofzuiger zonder stofzak onderscheidt zich door zijn hoge zuigkracht. De luchtstroom wordt niet belemmerd dankzij speciaal ontwikkelde onderdelen, zoals de zuigmond, de zuigbuis, de handgreep en de zuigslang. Door de gestroomlijnde luchtweg en de zeer krachtige motor verzekert de Blizzard CX-1 een buitengewone stofopname. Naast de hoge zuigkracht van de Blizzard CX-1 is het stofreservoir zeer gemakkelijk te legen. Dankzij de click-to-open functie hoeft u alleen maar op de knop te drukken en het opgezogen stof valt uit het stofreservoir. Dankzij de innovatieve fijnstofafscheiding gebeurt dit zeer hygiënisch. Vergeleken met andere stofzakloze systemen, komen bij het legen nauwelijks fijne stofdeeltjes vrij. Dit is ook aangetoond door een onafhankelijk instituut voor stoffiltratie. Maar hoe werkt de fijnstofafscheiding? De Miele Vortex technologie scheidt tijdens de eerste filterfase de grove stofdeeltjes van de fijne deeltjes. Er ontstaat een circulerende luchtstroom met snelheden van wel 100 km per uur. Door de centrifugale krachten vallen de grove, zwaardere deeltjes in het doorzichtige stofreservoir. De lucht die nu vrij is van grove stofdeeltjes komt in het trechtervormige voorfilter terecht. In de tweede filterfase komen de fijne stofdeeltjes in het fijnstofreservoir terecht. Deze deeltjes worden door het geplooide Gore fijnstoffilter vastgehouden. Door de Comfort Clean-functie wordt het core fijnstoffilter bij een bepaalde vervuilingsgraad automatisch gereinigd. Het filter blijft hierdoor langdurig luchtdoorlatend en al na enkele seconden kunt u verder stofzuigen. U hoeft het fijnstoffilter slechts eens per half jaar handmatig te reinigen. Hiervoor haalt u het fijnstofreservoir uit het apparaat en spoelt u het om met water. Dit voorkomt direct contact met het stof, simpel en hygiënisch. Zodra het Gore fijnstoffilter weer droog is, kunt u de stofzuiger weer gebruiken. Het HEPA AirClean Lifetime uitblaasfilter is de laatste fase van het filtersysteem. Dit filter haalt zelfs de fijnste stofdeeltjes, zoals allergenen, uit de lucht. Het resultaat? De uitgeblazen lucht is nog schoner dan de omgevingslucht in de kamer of in huis. Het HEPA 13 Lifetime Filter is onderhoudsvrij, waardoor er geen bijkomende kosten ontstaan. De hoogste standaard in hygiëne gedurende de hele levensduur van de stofzuiger. De Miele Blizzard CX-1. Krachtig, innovatief en hygiënisch.